Hallo nou, mensen, leuk dat je naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP, waarom hoor. Vandaag ga we met Wim achter deze aan, of autodief. Maar, dat is niet waarvoor wij uh, hier reden. Dit is echt een heterdaad. Staan blijven. Ik kan hem slaan zo. Oeh, net niet. Staan blijven, taser. Oké, okay, mes. Ah, dan moet ik het allemaal weer helemaal terug naar die auto. Oke, okay, achtervolging. Ah, dat kan niet op. Oh, Unit reporting a possible 503 in uh Del Perro Beach. Ik loop mezelf al dood. Ik kan in uh Del Perro Beach. We two, we're in the area. LSPD. Dispatch, we got eyes on the perp. Who Uh, zijn niet zo goed met de tijden. Als je nou deze witte jatten gaat wel ik ga wel een Vito jatten he hij heeft draaipitjes ik vind ze wel geinig staan blijven nu. Kom op hé. Hey. Zo, so, meewerken inderdaad. Ah, gotcha. Goeiedag water, Meewerken. Right we hier staan een verband met de vuurlijnen. Ik ga met deze bergen. Ik ga naderen. Oh, dit is een zaklamp. Oké, okay, hebben we nagehouden. Oh, yeah. Verponen tot autodiefstal dan wel uh, uh, uh, vernieling want ja in principe ging dus gewoon uh, die auto kapot maken en ik weet niet of die dat wilde inbreken maar wij hebben echt heel toevallig ik wil de video net gaan starten waar namelijk of we zijn namelijk onderweg naar een uh... ja waar zijn we naartoe onderweg ik kan niks meer merk ik. Adept. assistance required in del Perro beach in ieder geval daar toe onderweg naar een indecent exposure of zoiets oftewel uh, uh, iemand die uh, geloof ik niet echt netjes gekleed is voor op een uh, strand of in dit gebied rond te lopen ik moet nu wel lopen ja nu kan ik wel lopen. Uh, en op dat moment werd het raampje ingetikt van die auto. Hij is in ieder geval aangehouden. Mijn collega had hem gevierd. Ik durf je eigenlijk ook wel niemand te zeggen. Uh, wat daar ook wel uit is gekomen. Wat ik wel weet is dat we uh, inmiddels al een kapotte toeran hebben. Yeah, brother. Hey there what's shaking. Hey man what's up het kan wel eens, oh nee. kan wel eens deze hier zijn, maar. Het is uh, deze dame. Denk ik. Nee. Ik weet niet wat de melding is. De witness, dat is zij denk ik. En er staat één iemand bij. Goedendan mevrouw. Wat heeft u gezien? Wat? Iemand liet iets zien. Ik denk dat iemand... Um... Ja, ik weet echt niet. En wie je nou naar hem? Oké, okay, goed. Hij heeft geloof ik zijn, uh, zijn uh, mannelijke dingen laten zien. Maar ik weet het nog niet. Goed. wel mevrouw. Uh, u mag u uh, het gebied verlaten. Uh, mijn collega komt hier aangrenten. Uh, Daar kunt u aangeven bij de Noor, Mocht u dat willen. Tot meneer. Wat is er allemaal aan de hand? Uh, Je is dronken. Goed. Ik heb graag een uh, wow. identiteitsbewijs van u gehad. Laten we daar eens mee beginnen. Dank u. Oké, we gaan even nakijken. Niet zo heel oud, 21 jaartjes jong. En dan al openbaar dronkenschap. Deze is ingevorderd, hier hebben we niks aan. Altijd zo raar als je een identiteitsbewijs wordt ingevorderd, ja dat kan, dat kan niet worden ingevorderd, dat zei ik de vorige video geloof ik ook al. Ik ga hem in ieder geval even meenemen naar het broven openbaar dronkschap, gaan we naar verder uitzoeken waarom jij uh, you ain't um, never getting out of prison. een ingevorderd rijbewijs hebt, of uh, ingevorderd ID weet ik het, suspended, en in ieder geval uh, wat je allemaal was aan het doen. Ik ga even verjeren of mijn collega gaat je nog even verjeren voor ieder zijn veiligheid. En dan ga je naar het bureau worden gebracht. Oh, een beetje rare dingen die ik bij je heb, maar goed, niet heel illegaal. Alhoewel ik niet weet of je een, uh, een schroevendraaier opzet mag hebben. Denk het wel, maar ja, ik weet het eigenlijk echt niet. We gaan die transport in en even snel dat kan kan eruit komen. Weet wat, vandaag nemen we onze amigo Ian mee. Hij rent zo graag achter mij aan. en werd gezellig met mij mee vandaag. We doen we met een mooie turan. Want kapot is niet zo mooi. Als nou, eens kijken. Wat doen we gaan meemaken vandaag? Ja, voor de mensen die zich afvragen trouwens. Hoe kan het toch dat mijn GTA werkt? Um, ga even naar mijn Discord en kijk het kopje mededelingen, uh, daarin heb ik een, uh, iets neergezet waarin ik uitleg hoe je uh, de tijdelijke fix van de update die op 15 december is uitgekomen, of hoe je de update van 15 december tijdelijk kunt omzeilen door um, wat bestandjes in je uh, map te, uit, uit de GTA map te halen en wat nieuwe bestandjes erin te slepen. Um, zo, daar sprong iemand gewoon van die... Sprong er eigenlijk iemand van die brug af? Uh, hoe je dat kunt fixen. Hey, wat is my Ambulance, assistance required in uh, Del Perro beach. Dus uh, mocht je dat nou willen, dan kan je op mijn Discord uh, onder het kopje mededelingen zien hoe je deze fix oplost. Voor hetzelfde geld op het moment dat deze video online staat is er al lang weer een update van alles. Rijden, rijden, rijden, rijden, rijden, rijden, rij. Ja, keurig. Goedendag! Eenmaal één persoon die van een uh, brug sprong of een nieuwe geval uit de lucht viel. Ik zie een parachute bij hem dus ik denk dat hij uh, van de brug sprong. Op de achtergrond horen we nog een melding. Uh, ja die is dood. We hebben nog een melding opgepikt van een gestolen truck die hier rond zou rijden. Dus mocht hier een vrachtwagen met volle snelheid om ons afrijden, dan uh, gaan we dat zeker even, even ophandelen. Gebruik van onze vrijstelling door in het voetgangersgebied te gaan rijden. Dan zetten we de melding allereerst ook weer even aan. Daar hebben we een foto gemaakt. Ah, oh, dat zijn natuurlijk de begrafenismensen. Dan zouden we hier naar links kunnen. Dan komen we eigenlijk op dezelfde plek uit en dan zijn we nog voor de handen. We hebben een 11351, op Marathon Avenue. De andere gaat rechtdoor. Krijg je nu een melding van een verdacht voertuig? Dan gaan we even kijken. Uh, wat hij allemaal uitspookt. En waarom uh, die als verdacht wordt gezien? Ik kan meerdere redenen hebben. Oh, de de uh, ja. heb, uh... Wat is dat, wat is dat, wat Ja. Ik krijg even... Wat gebeurt hier allemaal weer? Ja, anders... Dan ga je even door, ja. Dan ga je weer rond, Ambulance. Door. Assistance required on Marathon Avenue. <laughs> Fire truck, assistance required on a marathon Avenue. Hij heeft zich letterlijk zelf opgeblazen. Ik geloof dat er wel de bedoeling was. Natuurlijk een zieke actie. Van hem. Ziek. Ja niet ziek als een ziek vet, maar ziek gestoord zeg maar. Meestal zeg je als jeugd dat al hij woorden was echt ziek. Maar dit is natuurlijk ziek gestoord. Uh, ja. CPR is failed, oftewel reanimatie is niet geslaagd. Nou dat snap ik ook wel. Brand is heel snel uitgegaan, ik weet niet wat het was. Brand heeft niks hoeven doen, we gaan een taco aanvragen. is de perfecte wegafzetting hier. We hebben hem echt gewoon letterlijk ervoor gepleurd. Iedereen reed door en dan waren we over hem heen gereden. En zo. zo gaan die dingen. Oh, oh, dat is achteruit. In de plastic zakte mij en door. Ik durf je niet te zeggen wat die gele stip op de kaart is. Ik had blijkbaar een melding aangenomen. Uh, nu nee, heb ik op end gedrukt en dat uh, was het einde van deze melding. Misschien horen het toch oprecht bij. Ik weet het niet, maar uh, even gemist wat het was. Volgt die in eerste instantie een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Citizen report a speeding incident on um, South Boulevard del Perro. Oh, kijk. ik is een melding van uh, voertuigen of. Één voertuig of meerdere voertuigen wat wel erg hard zou zijn aan het rijden is driving a dark gray benefactor kijken of ze kunnen aantreffen Dat is erg druk op de weg oké okay, dus uh, wacht even de grote stip is de laatste locatie de gele stip is waar die mogelijk naartoe zou gaan als ik het goed begrijp Hoewel dat niet altijd klopt, staat er al. Press Y at any time to choose whether. We've got one suspect. Suspect one, a Asian male. We zouden wel heel hard zijn aan het rijden. De meldkamer schaalt dan ook op voor ons. Ik zie je daar voorbij komen. Spanish Avenue. Spanish Avenue, dat is hier links. Hij staat hier. Zou deze dan zijn? Oh, ik denk dat dit hem is. Hè? Oh, ik heb mijn collega nog bij je. Oh, ik het? Voor mijn uh, een rijbewijs nog wel. Controleren we ondertussen even het systeem. Ik blijf maar even staan. Suspect is driving a dark grey benefactor 2. Die moet ik hebben. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 3, 3, Alpha, Uniform, Delta, 5, 6, 1. No, ja, ik heb hem niet, uh, ik heb het niet gezien zelf. Dus wat ik ga doen meneer, uh, ja ik kan eigenlijk helemaal niks. niks doen weet je ik kan niet meer doen dan dit ik kan hem afschuwen ik heb het niet zelf gezien hij stond netjes voor een verkeerslicht te wachten dus ik heb 0,0 bewijs om hem uh, een bekeuring of wat dan ook te geven laat ze aanhouden. Dat, dat zou je sowieso niet doen mocht echt het de hand lopen dan wel maar met deze situatie kan ik niks dus ik laat hem even blazen ik laat even een speekseltest afnemen mocht het allemaal in orde zijn dan mag hij uh, zeker zijn weg vervolgen want ik heb geen, uh, geen enkel bewijs Even wat gedronken, maar niet te veel. Oké, okay, goed. U uh, mag uh, uw weg vervolgen. Fijn dag. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagen. We are code 4. Het ja, is jammer. We hadden een mail of uh, er kwam een voertuig voorbij die uh, er vandoor ging, maar die was maar echt te snel. Hier de heuvel op. Nou, ja, die zijn we kwijt. Jammer, maar helaas. Pin dat kan. All units, we've got an 11351 on a Meteor Street. We van de voertuig inmiddels zijn we ter plaatse. Zodat het verkeer hier stilstaat, we gaan de brandweer erbij roepen. Dat doe ik nu alvast, en op het moment dat ik nader. Dan gaat het denk ik pas in de pick vliegen. Ik denk gaat zo so ontploffen en iedereen gaat uh, dood van de planten Oeh, hebben ze geluk Ik Gewerk, gewerkt, heren. Ik heb het gewerkt, gewerkt, heren. We gaan de weg weer vrijgeven. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik jullie een hele leuke video vonden. ik zullen jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn, ik weet zelf niet. Ik denk dat we met die video eens gaan opnemen. Of met de T5. Die heb ik al lang niet meer gebruikt. Die heb ik wel in mijn game staan. Ik zal hem jullie even snel laten zien. Uh, dat is deze. Dit is de Woefjes T5. Ook niks mis mee. Moet je misschien weer eens het roofje erbij pakken. Maar ik geloof dat ik gewoon nog een andere T5 heb. Anyway. Uh, ik weet het wel deze uh... ja, is er niet. Dit is een T6. Dit is Kamar. Dit is een T6. Ik weet het ook allemaal niet joh. Het komt helemaal goed, ik ga jullie in ieder geval dan wel zien. Tot dan. Joey hoi dag hoi.